Voor mensen met een chronische aandoening of mensen die kampen met de gevolgen van een ziekte is het uitdagend om te werken of te blijven werken. Als gevolg daarvan kan het inkomen, maar ook een deel van iemands structuur, zingeving en een betekenisvolle rol in de samenleving wegvallen. De gezondheidszorg in Nederland richt zich vooral op het behandelen van de aandoening of ziekte. De aandacht voor de gevolgen op werk zijn onderbelicht. Daar moet verandering in komen. De samenwerkende organisaties Arbeid en Gezondheid roepen op tot een integraal beleid en een duurzame aanpak gericht op gezondheid en werk. Wij stellen drie actiepunten voor. 1. Ministeries SZW en VWS richten een interdepartementaal actieprogramma op om een integraal beleid rond arbeid en zorg te ontwikkelen. 2. Maak van werk een behandeld doel en neem de factor werk vanaf de diagnose mee in het zorg- en behandeltraject. 3. Financieer arbeucuratieve zorg binnen de zorgverzekeringswet, zodat begeleiding op werk vanuit de zorg voor alle werkenden toegankelijk is. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt.